Zullen we dan eindigen met jouw enige echte kinderprijsrep? Dat vind ik wel een goed idee. Geef hem een groot applaus, Pilter. Dankjewel. Dank jullie wel. Gooi hem er maar in. Ik heb mijn best gedaan op de muziek van mijn liedje zonneschijn. Over al deze helden, over jou Javi en over de rest. Yes. Oké, okay, dan. Wat een mooie dag, zoveel jonge strijders. Eigenlijk verdienen jullie zoveel meer prijzen. Een voorbeeld voor anderen, vooral voor de volwassenen. Dat we met z'n allen de wereld kunnen veranderen. Strijden voor gelijke kansen en gelijke rechten. Waar mensen stilzitten, blijven jullie vechten. Voor vrede, voor vrijheid, een betere plek. Voor begrip voor elkaar en een beetje respect. Of je nou loopt een korte broek of zit in een rolstoel Vecht voor het klimaat of de overvaller vecht Jocht vertel je over armoede of help je vluchtelingen Jullie maken het verschil met al die mooie dingen Echt ik meen het, jullie gaan het zelf doen Al die volwassenen gaan al bijna met pensioen Als zij de kleur bepalen, dan wordt het grijs hier Jij mag de kleur geven, echt op ben je vijftien Hand omhoog, hoofd omhoog Ik blijf niet liggen als ik val, want het hoort erbij Bijna aan het dromen van die lieve hoe het hoort te zijn Hoofd omhoog, ik blijf niet liggen als ik val, want het hoort erbij. We zijn aan het dromen van die Libië. Yes. Jullie hebben oog voor de mensen om je heen. We maken de wereld mooier voor iedereen. Uh, al die verschillen, je mag zijn zoals je bent. Uh, we zien je staan en we horen je stem. Want jullie leven hier en gaan het samen doen. Jullie zien de idealen en gaan daar naartoe. Met passie en dromen, als de grond onder je voeten. Samen blijven zoeken naar de weg en de route. Een museum op zolder of een evenement Volg je dromen, ga naar buiten en gebruik je talent Een nieuwe kleur op de straat of helpen met huiswerk Een brief tegen geweld, samen staan we sterk Jullie gaan het doen, maak de wereld van morgen Door jullie komt straks weer de zon achter wolken Jullie gaan weer zorgen dat het goed komt Want je weet, de jeugd heeft de toekomst Hand omhoog Hoofd omhoog Ik blijf niet liggen als ik val, want het hoort erbij We aan het dromen van die lieve hoe het hoort te zijn ik ben onderweg naar die zonneschijn. Hoofd omhoog. Ik blijf niet liggen als ik val. Want het hoort erbij. zijn aan het dromen van die Liby, hoe het hoort te zijn. Ik ben onderweg naar die zonneschijn. Hoofd omhoog. Ik blijf niet liggen als ik val. Hand omhoog. Hoofd omhoog. Ik ben onderweg naar die zonneschijn. Yes, mensen, mag ik nog één keer een oorverdovend applaus voor Javi, de winnaar? En al deze toppers, volgens mij hebben ze laten zien dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. Laten we een voorbeeld aan ze nemen en dit meenemen in de rest van alles wat we mogen doen. Nogmaals, ik ben trots op jullie. Geef ze nog een keer een groot applaus.